Wat werd je in eerste ervaring met Skouwziel? Oh, die weet ik nog. Dat wie mij Henk van der Schaaf. Koe ik net, maar dat wie een vriend van mijn toenmalige partner. En die wist dat ik een zieler wie. Maar ik ging nog nooit een Skouw. Ja, ik ging wel eens een Skouwzieler, Sjoen. Maar uh, ik ging er zelf nog net in Siel. En die zocht de fokkenist van wedstrijden. Nou, I en Wedstrijd, ik wief verkocht. Ik vind ja, het he? leuk. Ik hier dus een heel soort Siltwol, van al mijn in, in Valken, in Gutsen op een Lied en... Want dat komt zo'n sprongplek net uit Friesland. Hè? Helemaal net. Ik uit... kom uit uh, Zoelen oh. en dat is een uh, dwarpje, vlakbij uh, Tiel. Oké, okay, dat weten we. Ja, en uh, ja, wetter dat wij we hier in dat de lingen. En het Amsterdam-Rijnkanaal. Nou ja, daar zwommen we. En we hier in de Lingen, hielden we Marsje in een oude houten kano, weet ik. Nou, die leert ze van alle tar, want die lekte altijd Dus dat wie me hier een ervaring. Maar um, toen wie ik in Ierlands Vietje zit, ik op HBS. En die ik een vriendin. En die hielp een verkoonsjuze bij Vinkerveen. Nou, wij daar een keer hielpen. Oh. En toen zielde ik voor het eerst in een spanker. Saf voor het eerst in een zielboord. Nou, ik heb die verkocht. Ja, hè? Ik wou zielen altijd. En dus ik heb net van nu het mooi kregen, ik had die tik gewoon Nou, de eerste ervaringen weer En wat maakt het een scout, uniek om uit te varen? Met Omdat ik het een lids koetsje voel. Lekker volle te dwaan, zweten en de spriet en ik koester wat ontstellen stellen en uh, lekker, lekker leeg, dicht bij het wetter. Uh, ja enig en dan uh, gien, nergens feest rennen, zwitsjes omheen en je kan hoor al komen. ideaal. ja en ik vond het het heel leuk, wedstrijds zielen. Ja, hè? maar ik uh, gewoon als als als we binnen soort mooie. Uh, fortwest, vakantje, gewoon tentje en ik komt precies tussen de mest en uh, dat plankje westerachters zit. dan koop een twaalfpersonen uh, luchtbed ideaal een vakantieboot en, uh, en en mijn zoon wie doet een eer of bijna een eer en dan komt die voor de mast en hier kan een badje zo'n opblazenbadje, badje bloemke, opblazen en dan de roan en dan wie dat zien bedje perfect ja, <laughs> dat ik fantastisch een vakantie vakantieboot en is dit ja. in de eerste schouw? Dit is de tweede de eerste wie de Southern en die koei keep je omdat ik de, een erfenisje kreeg hier. En uh, nou, toen dacht ik: ja wat zul ik je mooi? Dat kind samen opwezen, maar je kind ik iets moet doen. Ja. En toen heb ik dus een scouw kocht. Dat was, uh, ik weet nog precies, ik wie hoogzwanger. Het wie een jongetje een tachtig. En uh, het eerste tochtje wat ik maakte, ik ik San hekel aan die scouw, want ik er steeds in mijn kop. Maar toen dacht ik, oh ja, ik heb een dikke buik, dus ik kon net hier eens even bukken. <laughs> nou ja, en toen wie die op een gegeven moment die 60, 70 die wie min en de hem een keer op een palen aan het, de de de aan het dwaan, en ik ging het westro in. Klokkig wie erin, ah, afvangen. We lassen er wel even een plaatje in. Maar het was steeds erger, Mariskaau en. Um, toen komen we om deze tijd van het eer, die we weer in het wetten. Ik zei: als er nou iemand komt en die wil hem keepje, dan verkeep ik hem. Het ziet me echt op de nek, al het work en ik hier een plak en geen scoren, en noem maar op. En uh, was het net leuk, ik hier het nog net saai, ik zie het nog een bierke, hij luidde krekt in. Komt er een man, uh, in En uh, die vregen wat. Ik zei als belangstelling, hij is de keep. Nou, per dagen later, toen wie het helemaal vast Toen Toen we een proefritje maken. En toen heb ik hem verkocht. Ik dacht, dan ging ik gewoon een orenboordkeepje die uh, minder bewerkelijk is. Wat wist ik nog net? Dat zucht ik wel. Nou, ik hier zo's spiet. Ik hier zo's spiet. Ik wie zonder boord. En als op een jeetje of zo, of de meesten die begonnen moest zielen, oh, ron ik de kamer uit. S'nachts droomde ik van een detail, van een, van een kikker of zo. Ik dacht, oh, ik moet weer een schouw, want dit is erg. Toen heb ik een oud kocht. werd een oud liekje, want meer hield hier ik net, net genoeg. En um, die opknapte toen heb ik daar en die heb ik op een gegeven moment weer goed verkeerd gekend. En toen heb ik de Noemens aangekocht. Het ideaal, en, en daar is en het nou bij. En daar is ik nou bij. Maar kruist krijgt wat van die schouwen, er is altijd wel werk. Dus ja. je had nou hier twee jaar lijn, omdat ik al je raken fietsjes zie, wat ik net zielen koe. En nou hier, het drama randje Maar goed, hij lekt nog net. Nee, hè? Nee. En uh, wat is er al je aan de laatste tijd? Niks. Ja, naar je messelbank een keer. Want die viel verrot. Ik dacht, dat weet ik ze net? nee. Hij is zo als hij is. Het is alleen nog schilderwerk. Ja. Maar ja. geen Mag uh, Nee, geen, geen grote dingen. Geen spectaculaire nee. dingen. Nee, ik wil nou wel... Ik de dus het wie te lang. En ik heb nou van de middenhel het ook een stikje oren Dan kan die die morgen weer even lakken. Van de midden nog even. En dan heb je man die zielen. Ja. En wat, uh, dat vreeg ik mij ook. Wat onderscheidt nou de snelle ziel? Is die altijd voorhongerziel? Uh, Want hij ik ik zelf voorhongerziel. Uh, van, van, van, van de middenmotors en de achterhoeden. Want vaak ben het toch wel een peer die leest, toch wel een heel eind voor op de rest. Ho, ho, ja, ho, en luidt Canada? het aan de zieles of hij uh, weer <laughs> we een keer Want die 76, daar lag ik altijd vreselijk maar achteraan. Dus, nou, toen dacht ik dat het dus aan de zielkwaliteiten voor mij lag. Ja. Toen uh, gingen we een keer zielen mij ook. En nog een oren heen, gingen we drie schouwen. En toen deden we wedstrijdjes. Ja. Gewoon in ons eentje in de schouwen. En... Toen woon ik maar al die drie schouw, want dan wisselen we er. hè? de ziel ja. in die schouw en dan die schouw. Nou, toen dacht ik het lijkt net aan de schouw. Het lijkt net uh, aan mij, het luidt aan de schouw. Ja. Maar het rennen, ik vind het wel zo vaak apart. Ja. Als er dan wat aan de hoorn is, dan wil hij net rennen. Ja, wel luidt het dan? Ja. Ik vind het zo dreig. <laughs> en de volgende keer ziel ik mooi voorin. Ja. ja. En de vakannist, wat is het belang van een goede vakannist? <laughs> ja, mijn supervakannist is net, en dat is gewoon zelf een hele goede ziel ja. en dan hoeven we helemaal niks te zien. Um, als ik Thea maai. Thea die nou de winter zei Thea altijd uh, als ik dan ze... Uh, was de hals even aan dan de hals. Uh, wat wie dat ik al weg, Corrie. Nou ja, dat? <laughs> nou, maar dat is puur gezellig. Nou ja, dan ziel je in de regel net helemaal in. Maar we zielen wel mooi. Ja, gelukkig. Ja. En wat vind je van de nieuwe baan, nou de Sudderbet die uh, ja, opgegraven is? Ja? Leuk. Ik vind het zo mooi stukje wetten erbij. Ja, prachtig. Ja, hè? Ja, vind ik echt heel leuk. Want dan ben ik ik ook die vinden het jammer, hè, dat dat, dat het tien jaar net weer een enige knooppunt is, maar... Ja, ik wil wel, wel uh, cruisebloeien in de tien. Dat vind ik een hoogtepunt altijd. Ja, ja, ja Maar dat, dat zit er ook in. Dus. Ja, het left altijd, want dat vind ja. ik zo mooi. Ja. ja. Dat kent het verschil nooit, zie vaak hè, zelfs. Ja, dat vind ik echt. En hoe drukker, hoe mooier. Ja, les ja. nog een mooi erbij. dus uh, van tevoren iets kattenkist van. Oh, die dan aan, dat doen En dan zwaar ik dat ik daar ben. Ik net altijd, maar ja. Nou, wat avonturen dat vind ik mooi ja en wat ja. soort ze wel dat je ja. een nieuw is of mensen die oorwegen om een scout te kopen lekker volle zielen en ze nou en eens in wet street mooi en uh, dan het helemaal niet erg vinden als het achteraan komt Let het maar rustig een periode worry. Uh, die dus is heel handig worden in de scout nou ja, sta er gewoon leerst bij. Ja. Ja, hartstikke mooi. Ja, dankjewel Carrie. Oké, kloppen. Oké, top.